Ze zeggen wel eens, de appel valt niet ver van de boom. Daarmee bedoelen ze nu natuurlijk dat kinderen, appels, nogal lijken op hun ouders, de boom. Maar hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt het dat mijn, haren, mijn krullende haren zo lijken op die van mijn ouders, maar mijn blauwe ogen totaal niks weg hebben van de bruine ogen van mijn ouders? Waarom ben ik langer dan zij zijn? Is het toeval dat mijn zusje en ik allebei in het onderwijs terecht zijn gekomen? De komende lessen wil ik dit soort vragen met jullie gaan behandelen. En wil ik gaan kijken of die appel werkelijk zo dicht bij de boom valt. In deze les wil ik gaan kijken naar eigenschappen. En hoe deze eigenschappen gevormd worden door een combinatie van erfelijk materiaal, oftewel DNA, en omgeving. In deze les ga ik een aantal termen introduceren die we de rest van alle lessen over erfelijkheid zullen blijven gebruiken. Het is dus zaak dat je deze termen goed tot je neemt. Aan het eind van deze les kun je de volgende drie dingen. 1. Je kunt uitleggen wat dat een fenotype gevormd wordt door een combinatie van genotype en milieu. 2. Je kunt de termen gen, allel en locus Uitleggen en je kunt uitleggen hoe deze verband houden met het genotype. 3. Je kunt uitleggen wat een letaal allel is. Uitgebreidere leerdoelen kun je vinden in de beschrijving. Als we kijken naar een eigenschap van een organisme, dan spreken we over het fenotype. Het fenotype beschrijft alles van een organisme wat je zou kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld de kleur van mijn ogen, het geluid van mijn stem of mijn gezonde voorliefde voor thee. Niet elk onderdeel van het fenotype is iets wat je aan de buitenkant kunt zien. Mijn bloedgroep bijvoorbeeld valt ook onder mijn fenotype, net zoals de inhoud van mijn longen. Dit fenotype is deels aangeboren of in elk geval bepaald door je DNA. Mijn oogkleur is altijd blauw geweest en mijn bloedgroep altijd A. Andere delen van het fenotype worden echter meer veroorzaakt door je omgeving. Deze boom heeft bijvoorbeeld een litteken erin gekrast in 1999 door een of andere knurf zonder respect voor natuurschoon. De meeste eigenschappen zijn echter een combinatie van erfelijke factoren en de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan lange ouders. Die krijgen over het algemeen lange kinderen. Maar hoe lang die kinderen precies worden is het resultaat van bijvoorbeeld hun voeding. In de biologie noemen we die erfelijke factoren samen het genotype. Die omgevingsfactoren die noemen we het milieu. In conclusie kun je dus zeggen, fenotype is genotype plus milieu. In de komende lessen gaan we vooral kijken naar dat genotype en hoe dat leidt tot een bepaald fenotype. Maar daarvoor moeten we eerst zien hoe dat genotype nou echt werkt. Daar gaat de rest van deze les over. Het genotype is vastgelegd in het DNA. Zoals je weet zit dat DNA in de celkernen van al je lichaamscellen. In elke cerkern is dat DNA verdeeld over 46 chromosomen, 22 homologe chromosomenparen en een paar geslachtschromosomen. Elk chromosoom kun je verdelen in stukjes die je genen noemt. Elk van deze genen bevat instructies voor ribosomen om één specifiek eiwit te maken. De eiwitten die kleurstof maken zorgen voor de kleur van je ogen en haar. De eiwitten in je verteringsstelsel zorgen ervoor dat je voedingsstoffen kan verteren. En als je iets ruikt, dan komt dat doordat er speciale eiwitten in de cellen van je neusslijmvlies zitten die bepaalde moleculen in de lucht aanvoelen. Zo draagt een gen bij aan het fenotype. Maar niet iedereen heeft hetzelfde fenotype, dus er moet iets meer aan de hand zijn. Elk mens kent dezelfde 22 homologe chromosomenparen, plus twee geslachtschromosomen. Met andere woorden, elk mens heeft twee chromosomen 1, twee chromosomen 2, etc. Op elk chromosoom 1 van elk mens vind je op precies dezelfde plek dezelfde genen. Zo'n plek noemen we een locus, meervoud loci. Een locus kan bijvoorbeeld zijn: deze plek op chromosoom 2, die plek op chromosoom 14, etc. Echter, welke informatie exact op die locus in dat gen staat, kan verschillen van chromosoom tot chromosoom. Laten we even teruggaan naar de speciale eiwitten in je neusslijmvlies. Eén Een van deze eiwitten reageert op een molecuul dat voorkomt in koriander. Als je koriander eet, komt dat molecuul vrij in je neus en wordt er een signaaltje afgegeven naar je hersenen. Bij een kleine 20% van de Europese bevolking is dit eiwit heel gevoelig voor dat stofje. Bij deze mensen zorgt het stofje ervoor dat koriander erg bitter en zeepachtig smaakt. Bij andere mensen is dit eiwit een stuk minder gevoelig, waardoor ze deze bittere smaak niet ervaren. Het gen dat instructies heeft voor dit eiwit bevindt zich op chromosoom 11. Blijkbaar heeft dit gen twee varianten. Eén variant die zorgt voor een gevoelig eiwit en één variant die zorgt voor een minder gevoelig eiwit. Deze varianten noemen we allelen. De verschillende allelen... Kunnen dus zorgen voor verschillende fenotypen. Nu moeten we even kijken naar hoe we die genen en allelen noemen. Vaak noemen we een gen naar het algemene fenotype waar het gen aan bijdraagt. Een gen dat instructies heeft voor een eiwit dat het kleurstoffen maakt voor in je ogen, zouden we een gen voor oogkleur kunnen noemen. Elk allel van dat gen noemen we naar de specifieke variant van het fenotype waar dat allel voor zorgt. Zo zou je kunnen zeggen dat je een allel voor bruine ogen of een allel voor blauwe ogen hebt. In het voorbeeld van de koriander zou je kunnen spreken voor een gen voor koriandersmaak. Dit gen heeft twee allelen. Een allel voor zeepsmaak en een allel voor geen zeepsmaak. We spreken dus niet van een gen voor bruine ogen of een gen voor zeepsmaak. Dan heb je het dus over de allelen. Veel genen hebben niet maar twee allelen. Een gen voor bloedgroep kent er bijvoorbeeld drie. Een allel voor bloedgroep A, een allel voor bloedgroep B en een allel voor bloedgroep 0. Andere genen hebben effectief maar één allel. De eiwitten die met behulp van dit gen kunnen worden gemaakt, zijn zo essentieel voor het correct functioneren van het lichaam, dat een lichaam niet kan leven met een variant van het eiwit. Denk bijvoorbeeld aan eiwitten waar ribosomen uit bestaan. Een allel dat ervoor zorgt dat een organisme niet kan leven, wordt een letaal allel genoemd. In conclusie: elk organisme wordt gevormd door een combinatie van genen en omgeving. De verschijningsvorm noemen we dan het fenotype, de genetische achtergrond van het fenotype noemen we het genotype en de omgeving noemen we het milieu. Dat genotype dat bestaat uit verschillende genen die op bepaalde loci liggen, verspreid over onze verschillende chromosomen. Die genen kunnen verschillende varianten hebben, die noemen we allelen. En soms kan zo'n allel dodelijk zijn, dan noemen we het letaal. Dat was het voor vandaag. Het milieu om mij heen is nu koud, zorgt voor mijn fenotype bibberen. Ik ga naar huis.